Welkom allemaal, in deze video zal ik jullie laten zien wat overstaande hoeken zijn en hoe je deze kunt gebruiken om de grootte van een onbekende hoek te berekenen. We nemen twee lijnen. Het snijpunt van deze twee lijnen noemen we punt A en we zien dat er vier hoeken ontstaan. Namelijk hoek A1, A2, A3 en hoek A4. Als we nu kijken naar hoek A1 dan zien we dat deze precies dezelfde grootte heeft als hoek A3. Dit noemen we overstaande hoeken. Je zou kunnen zeggen, wanneer ik hoek A1 inga, kom ik bij hoek A3 er weer uit. Dus dit zijn overstaande hoeken. Hoek A1 en hoek A3 zijn overstaande hoeken. We hebben net gezien, de twee hoeken zijn even groot. en Dit noteren we als hoek A1 is gelijk aan hoek A3. Wanneer we nu naar de figuur kijken, dan zien we hoek A2 en deze past precies in hoek A4. Dit is niet zo gek, want ook hoek A2 en hoek A4 zijn overstaande hoeken. Oftewel, hoek A2 is gelijk aan hoek A4. Als hoeken gelijk zijn, of ze hebben dezelfde grootte, dan kunnen we dit aangeven met een tekentje. Zo zien we hoek A1 en hoek A3 allebei een sterretje en bij hoek A2 en A4. Allebei een rondje. Hetzelfde symbooltjes betekenen dat de hoek even groot is. Waarom zijn overstaande hoeken nu even groot? Laten we eens even kijken naar deze twee lijnen. We hebben weer het snijpunt A. We nemen de hoeken 1, 2, 3 en 4. Wanneer ik nu kijk naar hoek A14... dan zie ik dat hoek A14 een gestrekte hoek is. Ik zeg bewust hoek A14... Uh, want hoek A14 betekent hoek A1 en hoek A4 samen. Het is dus niet hoek A14, maar hoek A1 en hoek A4 samen. Nogmaals, het was een gestrekte hoek. En wat weet ik van een gestrekte hoek? Die is 180 graden. Oftewel, hoek A1 plus hoek A4 is 180 graden. Dit betekent dat hoek A1 180 min hoek A4 is. Ik zie nog een gestrekte hoek. Ik zie namelijk hoek A3,4, dat is ook een gestrekte hoek, en dus geldt hoek A3 plus hoek A4 is 180 graden. Dit betekent dat hoek A3 dan een grootte heeft van 180 min die hoek A4, oftewel hoek A3 is 180 graden min hoek A4. Wat zie ik nu? Hoek A1 heeft een grootte van 180 graden min de grootte van hoek A4, maar ook hoek A3 heeft een grootte van 180 graden min de grootte van hoek A4. Nou, als zowel A1 als hoek A3 een grootte heeft van 180 min hoek A4, dan kan het niet anders zijn dan hoek A1 even groot is als hoek A3. En zoals we kunnen zien in het figuur zijn hoek A1 en hoek A3 overstaande hoeken. Nou, laten we overstaande hoeken gaan gebruiken om onbekende hoeken te gaan berekenen. We nemen weer twee lijnen, het snijpunt P. We zien hoek P1, P2, P3 en P4. En gegeven is dat hoek P1 een grootte heeft van 74 graden. De vraag is nu, bereken de grootte van de andere hoeken. Nou, wanneer ik kijk naar hoek P1, ik zie die is 74 graden. En P1 heeft een overstaande hoek, namelijk hoek P3. Dat betekent dat hoek P3 ook een grootte heeft van 74 graden. Immers, het zijn overstaande hoeken. Als ik nu kijk naar hoek P1 en hoek P2 samen, dan zie ik dat het een gestrekte hoek is. Dat betekent dat hoek P2 een grootte heeft van 180, min hoek P1. Nou, ik weet hoek P1 is 74 graden, oftewel hoek P2 is 106 graden. Hebben we nog hoek P4. Nou hoek P4 is een overstaande hoek van hoek P2. Dus deze zijn even groot. En ook deze is dus 106 graden. En hiermee hebben we alle hoeken berekend. Nou hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot een volgende keer.